Zoals dat ik al zei, dat is mijn lintzaag, heb ik uh, gekocht, een dikke maand geleden, of twee, twee maanden geleden. En uh, ik heb ze wel opge opgemaakt, ik heb een, een keer gemaakt. En uh, een geleidersteun voor gemaakt, want dat moet wel, want anders gaat hij helemaal zitten zwabberen En lintzaag dat is om kromme dingen te zagen. Om... Tja, om kromme dingen te zagen. Je kunt er ook rechte dingen mee zagen, maar ik denk dat gebruikt er vooral een, een cirkelzaag bijvoorbeeld. Uh, ja, je kunt er van alles mee zagen. Het is om te zagen. Uh, ik heb daar een paar dingen aan, uh, aan veranderd. Ik heb daar een nieuwe steun aan gemaakt. Ik ga nu dat laten zien. Zeg maar eens. Nu. Zo, voilà. Uh, dat is de zaag. Die loopt tegen een rullementke van achter. Het is twee rullementen in. Want anders gaat die te veel wabbelen. Wie wil wabbelen, Dat is in oogte verstelbaar. Om het dat los krijgen, hier. Zo. Ja, dat is los. Zie je het is al naar beneden. Dus ik kan daar verschillende diktes ondersteken voor te zagen en dat is eigenlijk de bedoeling om die zaag zo schoon recht mogelijk te houden. Nu Zoals ik al zei, ik, had een, ik heb een metaalzaag, dat is een metaalzaag, wist ik ook niet. Tja, dat is een beetje pech, maar ik heb ondertussen al een ander besteld. Dus dat is de geleider, Is zit vast hierop, hij gaat op en af langs de, de, de, de zaag en ik ben daar content van. Gelukkig dat ik het gemaakt heb. Deze zaag geluid goed. Nog een beetje arrangeren dat ik die nog wel meer kan regelen. En dan loopt die mooi proper. Ik zie dat mijn zaag hier eigenlijk, eigenlijk tegen de, de kant aanloopt. Dus moet ik dan een keer uitzagen. Goed. Goed. Dat was dit. Zo, ja, voilà. Dat heb je hebt gezien dat is de geleider speciaal voor te geleiden De zaag te geleiden. Ik ben er nog niet erg content van, dus moeten we nog wel wat zien van een beetje deftig af te stellen links en rechts. Zoals ik al zei. Uh, ja, wat heb ik gedaan? Ik heb uh, zelf een poly moeten maken op de motor. Daarna heb ik dat dan allemaal in orde gezet, had, bleek de motor. De verkeerde richting te draaien, hier nog moeten ompoppelen. Nee. Ik heb daar een polé op gedraaid. Ja, ik ga nu dat ook laten zien. Nu voilà, dus uh, de die heb ik niet gedraaid, dat zat er origineel op. Dat is de motor, maar de polé die heb ik erop gedraaid, rechtstreeks op de motor gedraaid. Uh, ik heb jullie het nog niet laten zien, ik was te laat met te filmen. Dus daar moet nog wat aan gebeuren ik denk dat ik uh, toch nog wel wat moet. De elementen waren nog goed, Allee, ze zijn nog goed. Maar ja, je weet het, oei, zullen we de spinnen naar weg te doen? Is jongen toch, dat is maar eigenlijk. Enfin, dus, uh, ja, de motor Dat is een dikke straffe poelie ik heb hier een veer gezet om die aan te trekken dat die onder spanning blijft en dat rijdt goed ik ben daar kopt uit van he. als je hem in het gang zet dan moet je dat he en voilà, slaag de bekken en zo van alles maar ja, we willen je dan? Nou? we zijn nou een oude dot. Dus, uh... Dat is de regeling voor de lintzaag aan te spannen. Je draait je aan en die spant je op naar boven. Iedere keer als je die niet gebruikt, moet je die ontspannen. Inderdaad. Dus nu ga ik je de andere kant laten zien. Uh, tot zoiets. Zo, voilà. Uh, dat is de andere kant van het machine. Uh, dat is gemakkelijk te te doen. Als deze kant kunnen ene open doen. En de onderste is dus ook mijn kandel. Het voilà. was nu een cirkelzaag, voor de mensen die het niet moesten weten. Het was een zaag die over twee wielen loopt. Een zaag uit het eerstuk. Je hebt misschien gezien in het vorige filmpje dat ik die zaag heb opgeplooid. Wel, uit mijn zaag, want ik heb die op maat moeten laten maken, die wordt gelast in een firma waar, dat weet ik niet en de las ziet er dan zo uit en ik moet zeggen, dat is proper gelast dat wordt gestuikt lassen stuik lassen we dat. dat wordt tegen elkaar gezet dat wordt warm gemaakt en dan pff, smelt dat in elkaar he. en achterna slijpt ze wat af dus, dat is de, lint, de lintzaag ik ga die zo niet aanzetten waarom niet ze moest er maar een keer aflopen en ik ben tamelijk bang dat er zo afloopt. Dus ze danst nog een wat, moet ze nog wel vastzetten en zo. Ik heb gezien dat het onderste wiel eigenlijk een beetje een slag heeft. Wat wil je? He? De parade krijgen, geen Ik kan geen ander kopen. Dus vrouw toe op zo is gezegd. Het is een, een GF Anse liage. Ah, oh, dat is hier niet leuk leuk liage, is leuk. Dus ik ben er content mee, dat zullen wel zagen als ik het niet doe, doe het een mens zagen. Ik zal eens kort bij laten zien als het aan het zagen is, hè? En dan, en dan zie je dat hè. anders zie je het niet. Hè. Nee. Zo, vlak op de tafel. Zo, als het blijft. Voilà, nog het een en het ander afregelen, hè. zoals deze hier, want die loopt maar langs de ene kant tegen het rollement. Misschien dus wat arrangeren dat je dat kan, meer verschuiven, kan het al openzetten. Ja. Goed, dus alsjeblieft, ik hoop dat je het interessant vond. Ik vind het interessant. Tot euh, binnenkort, Groetjes thuis. Euh, ja, dat was het. Tot zoiets. Afzetten. En hap. prima knop.